Welkom bij Tom Zorg. Mijn naam is Tom en ik wil u graag helpen om gezellig en actief de dag door te komen. Zeker in een periode waarin het thuisblijven en weinig bezoek helaas orde van de dag zijn. Als u hobby's heeft, zoals bijvoorbeeld lezen of borduren, dan is het prettig om daar een hele goede loopplan bij te hebben. Het geeft het voordeel dat je veel langer kan lezen, veel langer kan borduren of veel langer je verzameling kan bekijken en daarmee ook de dag door komt. Een andere optie is natuurlijk spelletjes spelen met elkaar. Als je wat minder goed ziet of je hebt wat minder kracht in de handen, is het natuurlijk prettig om ook spelen te hebben die ook daarvoor gemaakt zijn. Dus bijvoorbeeld kaartspelen met wat grotere kaarten en wat, wat grotere tekens erop, zodat je ze makkelijker vast kan houden en beter kan zien. En zo zijn er diverse spelen speciaal zo gemaakt. Mocht u bij Tomzorg producten tegenkomen die u dan ook werkelijk de dag doorhelpen, dan wens ik u daar dan ook heel veel plezier mee. En hoop je in de toekomst bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank.